Oké, okay, Robert, zijn we een jaartje verder? Ja. Waar zijn we? We zijn in de schuur en uh, dit is de locatie waar we dit jaar de beterboompjes uh, gaan planten. En hoeveel gaan we er terugplanten? We gaan er dit jaar rond de om bij de 2500 gaan we er hier uh, terugzetten. Oké. Okay. Maar dit is een uh, mooie terugplantplek. Dit Hoe zit een, dat precies? Dit is een hele mooie plek. Dit is uh, het afgelopen jaar gekapt, een productiebos en uh, dan heb je herplantplicht. En hier kunnen de komende jaren onze beterboompjes uh, geplant worden. Nou, Super, zeg geplant. Kijk, dat maakt deze kerstboom duurzaam. Hier mag je met pensioen, hier blijft u vooral te staan. Dit hebben wij samen bereikt in 2021. 5.500 beter Boompjesupporters in 23 steden. We hebben 3700 stekjes mogen doneren aan een kerstboom. 50 beter Balletjes verkocht waarvan de opbrengst uit 3FM Crest ging. En samen met gemeente Rotterdam hebben we 10.000 kerstbomen ingezameld. Dus doe jij aankomend jaar mee met onze missie, ga nu naar beterboontje.nl en laat je mailadres achter.